Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Daar ligt niks, Roosje. Alles ligt verderop. Daar ligt echt helemaal niks. Oh Roosje, hé hey, Roosje, oh Roosje.